Ik ben Marlies, ik ben 14 jaar. Mijn vader werkt nu in Afghanistan. Mijn vader die zorgt gewoon dat het rustig blijft. Dat is dan, als je zo over nadenkt, is dat ook wel stoer en zo. En uh, ja, daar ben je gewoon trots op. Hey! Schatje. Hey! Kijk, ik hou kop. Hoe doen ze dit? Ook klinkt vet, vooral. Als je hiernaar luistert, dan denk je yeah, gewoon: ja, is op tv, maar eigenlijk is het gewoon live. Ja, als je dan zo erbij stilstaat dat je vader in Afghanistan zit en dan eigenlijk helpt om het daar rustig te maken, is dat wel van, wow, het, het betekent echt iets voor de wereld. Het orkest viel echt op, zeker ontroerend ook. Uh, hoe de muziek en het filmpje allemaal samen viel. Ik vind dat wel meer kinderen het moeten zien. Ik denk dat het af en toe wel goed is om stil te staan van wat sommige mensen echt voor het land doen. Ja. Heel wel, hè. Doei, doei.